Wil jij je als ondernemer continu verbeteren, sta je open om te leren, uh, wil je groeien en kijk je graag naar video's? Dan denk ik dat je geen spijt krijgt dat je bent gaan kijken naar deze video. Mijn naam is Ronnie Overgoor en in het dagelijks leven ben ik dagvoorzitter en presentator van zakelijke events en talkshows. En vanuit die rol spreek ik en interview ik honderden ondernemers per jaar. En die ondernemers die hebben mij twee dingen geleerd. Eén, om te beginnen, ze zijn vaak verdomd eigenwijs. Als ze al iets willen leren, dan doen ze dat door gewoon dingen te doen. En ze leren van hun eigen fouten en van hun eigen ervaringen. En het tweede is dat als ze dan al openstaan voor een mening van iemand anders of iets willen leren van iemand anders, dan het liefst van een collega ondernemer die dezelfde taal spreekt als hij of zij. En dat is precies de reden waarom ik je graag kennis wil laten maken met mijn YouTube kanaal, met CVD TV. Want op CVD TV interview ik ondernemers. Van de hele grote en bekende ondernemers, zoals een Jip of een Pieter Zwart, of een Michiel Muller van Picnic, Tot en met ondernemers zoals jij en ik. Van kleine ZZP'ers tot MKB-ondernemers, tot eigenaren van grote bedrijven. Allemaal ondernemers die ik hier in de studio ontvang en waarmee ik in gesprek ga over hun bedrijf. Over ondernemerschap, over hoe zij dingen aanpakken, over de fouten die ze maken. Wat ze daarvan leren, hoe zij groeien, hoe ze zijn gestart inspirerende verhalen van echte ondernemers. Dus ben jij zelf ondernemer of wil je starten met ondernemen? Of vind je ondernemerschap gewoon super interessant? Dan is CVDTV misschien wel een heel interessant YouTube kanaal voor jou om je op te abonneren. Dus kijk rustig rond, laat me in de reacties weten uh, wat je ervan vindt. En als je het leuk vindt, abonneer je dan vooral. En het allerbelangrijkste, heel veel plezier en heel veel succes met ondernemen.